Oh, ik in mijn kop. Hallo iedereen en superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal vandaag ga ik een Shane, Shane of Shein shoplog doen plus een try Dus zijn jullie benieuwd wat ik allemaal heb bestaat op Shane of Shein. Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Ik heb uh, shine slash Shein. Ik weet echt niet hoe je dat moet uitspreken. Maar ik ga nu even shine zeggen, want dat is makkelijker. Of, ik vind dat leuker om uit te spreken. Dus ik had een paar, kle uh, paar kledingstukken besteld op Shine. Um, alles is besteld op 1 mei. En er is al iets binnengekomen. En we zijn vandaag 4 mei. Dus dat heeft ongeveer 3 dagen geduurd. Dat is echt heel snel. Um, wat ik allemaal besteld heb zijn vijf um, blousjes. Zo van die crop tops. En één kleedje. En het kleedje is al binnen. De rest moet nog binnenkomen. Dus wanneer dat binnenkomt. Dan ga je ook zeker unboxen. In dezelfde video als deze. Want nu heb ik maar één kledingstuk dat al binnen is. Maar zij... Wat wilde ik zeggen? Dus dat wil ik even allemaal zeggen. Die andere kledingstukken zijn ook in een pakket gezonden. Dus die komen waarschijnlijk ook binnenkort al aan. En ik kan niet wachten om het te openen. openen. Uh, ik heb dus al geopend. Ja, ik kon echt niet wachten. Maar... Ik zal het er al uithalen. Dat is zo'n rood kleedje. Um, hier zal een foto in beeld komen. En ik ga dat nu opendoen. Oké, okay, de stof voelt eigenlijk echt wel goed aan. Alleen ik zie hier al een draadje. Zo ziet het kleedje eruit. Wacht, even... Zo ziet dat kleedje eruit. Dat is echt wel een heel mooi kleedje. Alleen, hier zo bij dat touwtje hangt een draadje los. Dus dan moet ik eens kijken. Hoe ik dat het beste kan fixen. Want dat is wel een beetje vervelend. Ja, je perceelt, ik zie niet van zo ver. Maar hier hangt dus eigenlijk een draadje los. Dus dit is het kleedje. Voor de rest ziet dat er wel heel goed uit. Het lijkt wel een beetje doorzichtig of zo, zo dat dat op schijnt is. Ik, weet niet, ik kan daar gewoon doorkijken. Oké, okay, ik ga die nu eens passen en dan zie je nu de aandelen. Oké, okay, ik heb het kleedje aan. Ik vind het echt wel een heel mooi kleedje. Kijk, okay. hier ben ik echt heel tevreden mee. Alleen, die niet wat vind dicht? Ja, nu is die dicht. Oh, die is echt wel mooi. Oh, ik vind die echt heel mooi. Dit is de achterkant. Dit is de voorkant. Ik dacht eerder dat het te klein zou zijn. Ik kreeg het niet over mijn hoofd. Maar dit lukt. Oh nee, die vind ik echt heel mooi. Hier ben ik echt heel tevreden mee. Oké, okay, dus. Ja, eigenlijk heb alleen dit kleedje binnengekomen. De rest komt dus binnenkort binnen. Dus dan laat ik dat aan jullie zien wanneer het binnen is. We zijn vandaag tien dagen verder en mijn pakketjes is aangekomen. Dus ja, ik ga het nu samen met jullie unboxen. En net nu niet op mijn haar. Ik heb die net gewassen. Dus daarom zijn die ook nat. En ja, ik, ik heb echt zin om te unboxen. Het is net geleverd. Echt zo 5 minuten geleden of zo. Zelfen maar open doen. Oké, okay, ik ben heel excited. Wow. Oh my god! Kijk okay, Oh. Oké, okay, we gaan beginnen met het eerste. En dat is een regenbochtop. Dit is allemaal zo'n van die plastieke zakken. Dat is echt wel leuk. Alleen een beetje plastic verspilling, maar oké. Okay. Oké, okay, als eerste heb ik hier het topje. Oké, volgens mij is die wel kort. Dat is dit topje, de regenboogtop, is echt wel heel mooi. Alleen ik denk dat hij heel kort gaat zijn. Dat vind ik niet leuk. Want kijk, ja, dat valt nog wel mee denk ik. Oké, okay, dus die gaan we nu even passen. Oké, okay, dus zo zit de regenboogtop ruik Ik vind de kleuren echt heel mooi, echt super fel in de zomers. En dat vind ik echt super mooi bij mezelf staan. Um, ja, voor de rest ben ik er echt heel tevreden mee. Ik kan ook zo die bandjes verstellen van het topje. Dus dat is ook super tof. En ja, ik dacht dat die veel korter ging zijn. Dus qua lengte vind ik die nog echt wel goed. Ik dacht dat die tot hier zo ging komen. Ik weet niet. Dus ik ben er echt heel tevreden mee. Als volgende heb ik hier een tie-dye topje. Ik dat hem zo. Dat is wel een t-shirtje. Oh... Zo ziet hij eruit, het is echt mooi, alleen hij lijkt zo een beetje doorzichtig of zo, ik weet niet, niet oké, okay. dan is dit topje, of ja, krop topje, het is echt wel mooi eigenlijk, oh my god, echt super leuk, dan komen nu ook de aanbeelden van dit topje, deze tie top vind ik zo iets minder of zo, ik weet niet, want die zit hier heel strak in mijn armen, en als ik mijn Armen omhoog doen. En dan komt dat ook heel hard naar boven en dat wil ik niet. Dus die had ik misschien een maatje groter moeten nemen, maar voor de rest vind ik die wel heel mooi. Ik vind die kleuren zo heel mooi en je ziet hier zo, zo die vorm best wel door en daar kan ik ook niet echt tegen. Maar voor de rest is die wel helemaal in orde. Als volgende zie ik hier een blouseje, ik heb joeën wit. en dat is ook in de top. Hier. Ja, eerder een kropt of gewoon. Okay. Dat is dit blushje. En die heb ik ook in het wit. Dus ja. Dat is deze. En ook is die niet heel speciaal. Maar ik vind het wel een heel dikke, leuke stof. Dus dan schijnt er ook niet door. En dat is wel leuk. Ja, oké, okay, die schijnt niet door. Dus ja. Ik vind het echt heel mooi. En dan komen we nu ook weer de aanbeelden. Gee, okay, deze top zit echt perfect. Die zit er niet te strak rond mijn midden zoals bij die top En die zit ook bij mijn armen heel goed. Dus ik ben ik echt heel tevreden mee. Maar wat ik dus zei die deze top heb ik dus ook een twit. En ja, ik heb het gewoon hetzelfde, denk ik, als die zwarte top. Alleen ik denk dat het misschien een beetje doorzichtig gaat zijn. Want dat ziet er zo, zo doorzichtig uit. Ik weet niet. Ja, dat gaat doorzichtig zijn, denk ik. Ik nog omdat het niet doorschijnt, Maar ik zie mijn hand hier wel door. Maar ik denk niet zo vuil, dus ik hoop dat dat niet doorschijnt, dat zou echt heel stom zijn. Maar dan komen nu ook weer de aanbeelden van dit topje. Oké, okay, dit top is precies hetzelfde als die zwarte top, alleen het die heel klein beetje door, echt zo'n heel klein beetje. En je ziet hier zo die dingen die je ook bij die tijden top zag, wat minder is, maar voor de rest ben ik wel super blij mee. Als laatste heb ik deze roze top, eh uh, roze, ik bedoel geel. Deze vind ik echt heel mooi, de kleur. Kijk daar. Dat is zo'n topje. Oké, okay, die vind ik ook heel mooi. Alleen, ik denk dat hij hier zo te open gaat zijn. ofzo. Dus dan moet ik er nog iets onderaan doen. Want daar kan ik anders niet tegen. Maar deze vind ik echt heel mooi. Ik vind ze eigenlijk allemaal super mooi. En dan komt ook weer het aanbeeld van het gele topje. Dan als laatste heb ik deze top, die gele top. En die vind ik ook echt heel mooi. Alleen niet zo luchtig en los. Dus alleen voor ik zo naar voren buigen. kun je echt zo alles zien. En dat is zo het enige nadeel. Dus ik denk dat je het beste kunt gebruiken voor als je naar het strand gaat. En dan een bikini hebt of zo. Maar voor de rest vind ik die wel heel leuk. Zo schattig. En ik vind die kleur super mooi. Echt heel mooi. Dat is gewoon een heel mooie.